Maar laten we maar eerst hier op het podium mensen gaan uitnodigen die gaan uh, rap en poëzie gaan doen. En dan wil ik eerst uitnodigen ze even kijken. Krishna, Skin Skinfiltrator, Skin Filtrator, are you there? En yeah. ja, je gaat zelf maar zeggen wat wie nog meer komen. Maar ik geloof ja, dat Krishna ja. komt. Is Krishna er ook? Ja, uh... straks komt Krishna uh, en, en Kralon en uh, okay. de hele ploeg. Raymond. The stage is yours. Oké. Okay. Dat is niet wat ik doe, dus uh, ik zou zeggen kom een beetje dichterbij en dan zie je wat ik doe. Ik breek er graag uit. Het stuurlichaam staat links gebogen. Ik haat ellebogen werken Opgemerkt is meer scherm. Je moet je zo mijn visie. Die laat ik het liefst niet los. Omdat ik graag dan in destijds vlos. Kijk ik in de spiegel. Als ik zeg oud zeg jullie jongen, jongen, jongen zeggen jullie jongen jongen